Hallo. Hallo. Ik ben Kim. Hallo, ik ben Laura. Ah, je Ik kom u eigenlijk een verhaal vertellen. Ja, oké. Okay. In 2018 kreeg ik ineens heel veel pijn aan mijn rug, aan mijn benen. Waardoor ze toen een CT-scan genomen hebben. En had ik als diagnose kanker. Het was dus volledig uitgezaaid. In heel mijn botten en in mijn longen. Ik was 18 jaar, dus mijn hele leven stort eigenlijk in. Toen um, heb ik chemo beginnen krijgen. Hoe meer chemo ik kreeg, hoe meer en meer mijn lichaam het eigenlijk opgaf. Ik heb dus echt heel veel bloedwaarden, bloedplaatjes moeten krijgen van onbekende donoren, want ik had het echt nodig. En daarna ging het eigenlijk veel beter tot op de dag van vandaag. Oké. Okay. Ik uh, weet dat jij bloedtonder bent. En ik wil je daar gewoon heel graag voor bedanken. Want zonder jullie had ik het niet gered. Ik, ik ben er even stil van. <laughs> ik ga dat nu zeker blijven doen. en Zeker nu ik met weer in contact ben gekomen. Het doet mij echt deugd om dat te horen. Hè. Ik denk, hé. Okay. Ik gestraald vandaag. Dus allee, ik ben blij dat je terug gezond bent. Votre sang aussi peut sauver des vies. Pendant la période de la Saint-Valentin, prenez rendez-vous pour un Donner Date avec la Croix-Rouge. Ensemble, faisons la différence.